Vladder, vladder, vladder, vladder, vladder, vladder, vladder, vladder, vladder, vladder, vladder, Zo, daar ben ik weer. En, heb ik wel gemist? Ja, heb ik wel gemist, wat ik gek. Hey, Hé, Karel, wil je maar even vol tanken? Ja, even vol, oh ja. Even vol, hoor. Ja, hoor. Oh, ja. ja. Hey, je wel, hoor. Ja, graag gedaan. Dankjewel, Moet dankjewel. je een bonnetje met btw? Deren van de Keur, ik geef een 3 vooraf. 1, 2, 3. Oh. oh, oh, oh, oh. Ik heb je fiets gesprongen, Gerard. Kom, Jantje, we gaan eens uit de wind zitten. Wat een verschrikkelijk gehoord. Het is niet om aan te lusten, maar Johan, fris, Johan, fris. Johan, heb jij een fietspomp bij je? Mijn bulten zijn alle twee leeggelopen. <lacht>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 De konijn kan het veel beter dan jij hoor. Ja, nou, er zijn wel meer dingen die konijnen beter kunnen dan wij, hè? <totstuk> Een rot herit tegenwoordig. Ik zat voor de week in de sauna, hè? Oh, ja. Ja. En toen ging ik ineens met mijn blote kont bovenop die hete saunakachel zitten. Nou, dat is. Wat gaat weer. Hey, hé, hey, kijk in het water, er zit nog een aap, zie je? Wat ja, is die, die lelijk lelij hè, die aap. Ja, hè? een lelijke aap. Hey, hey. Hup, je bent hem. Hey, een <laughs> Wat een lelijke aap is dat. Oh, hey, dat is helemaal geen andere aap. Dat ben je zelf. Uh, Wat? Ben, ben ik dat zelf? Dit is eerlijk. Uh, Dan dus stuf ik hem gauw uit voor een ander ziet. <tie> Korteer, stak hem buiten boord, zie je hoor. Alle Formule 1-rijders naar de start gaan. Attentie, start. Kom maar, maar stoppen, kom maar. Deze valse start, iedereen terug. Hoe kan dat nou, hoe kan dat een valse start zijn? Oh, ik had net net niet bij, had ik mijn hakken maar aangedaan. <tie> De Romeina's per door te slikken. Ja, hallo, hallo meneer, hallo. Hallo meneer. Uh, wat is er? Uh, Hebben u nog wat over voor het Wereld Wereldnatuurfonds. Wereld natuurfonds uh, ik heb vorige week al gegeven. Ah oh, meneer, ik kan je er nooit genoeg al geven. Ah, uh, bol op. Ah oh, meneer, uh, meneer toe nou. Uh, hier. is <tie> <tie> Uh, buddy, het stinkt uit je bek, zeg. Uh. Lekker. met uitjes heb ik gegeten, heerlijk. Nou, die mol zijn misschien een stinky beetje uit je bek, maar dan ruik het toch niet? Ik ruik hem nog eens, ruikt hem. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh, uh, je wint er al. wel. het stinkt zo erg, ik, ik ruik mezelf niet eens meer. Kan krijgen, het zit helemaal vies is dat allemaal, het is allemaal viesigheid van zo zo'n dierentuin, zo vies. Hier. Vuile nagels heb ik gepakt. Oh, valt allemaal mee, moet je die ordinaire poten van mij zien. Dan kan je alleen maar de hoge drugs opzetten. Nagels allemaal, het is toch een dierentuin, het is hier toch een beautyfarm, waar gaan we nou te krijgen? Dat zit jij gek tevreden Miep? Ja, ik kom zo ik heb een nieuw gebit gekregen van de tandarts. ziet me niet helemaal goed, ik was niet goed, geloof ik. Over tanden gesproken heb iemand mijn beugeltje gezien. We vervolgen met een wals van Johan Struis door de Bruine Rietjes. Heel slecht voor het vlees. Kom maar dan weer, niet springen. Kom allen naar de grote plek toe. Voor een klassiek piano-recycle door Pieter van Vollenhoven. Dames en heren, ik wil graag beginnen met het bekende werk aan de Schöne Blauwe Donau. Oh nee yeah. nou. Wat een beetje geluid, dat doe je horen zeer van verschillende oh, Hij speelt precies zoals de schoonvader praat, weet je dat. <laughs> Ben je nog bij die kapper geweest die ik jaar gerecommandeerd heb? Ja, daar ben ik geweest, maar volgens mij had hij zijn leesbril op toen hij me knipte. Vraag <lacht> mij niet over kappers. Ik kom er net vandaan zeg. Alleen mijn nek uitscheren. 6975. Ja, ze zijn nu in die kappers. Ik doe tegenwoordig zelf. Een beetje gel erin. Klaar. <lacht> Weet je, ik werd steeds kaler hè Archibald, maar nou laat ik mijn haar weer groeien hoor. ja, kan dat dan? Natuurlijk, ik heb er plaats genoeg voor. Dames en heren, Dames en heren wilt u uw plaatsen in deze? Ja. Wij presenteren u rechtstreeks uit Spanje, de ik ben zeiknatte idioten. Ze oh, blijkt eigenlijk naar Mijn make-up is doorgelopen. Ik ben blij dat ik binnen zit. Ik hou niet van een natte jas. Meneer! Oh, ben jij een klant? Wie ik? Ja. Oh, uh, ik wou graag een frikandel alstublieft. Een frikandel alstublieft Kijk of we nog een frikandel hebben. Oh. Ik heb gezocht. We hebben geen frikandellen meer hoor. Dag. Oh, uh, heb je dan nou misschien een loempia? Loempia? kijk ik weer naar binnen. Ik geef nog iedere keer. <lacht> nou, ik heb gekeken. We, we hebben geen loempia's. Dag. Wat jammer, wat, wat, uh, wat, wat heb u dan te eten misschien? We hebben helemaal niks te vreten.